Ik ga jullie vandaag mijn opzadelpoetsroutine laten zien. Terwijl hadden jullie om gevraagd. Dus dan doen we dat. Nou, eerst de deken eraf. En dan loop ik volgens weg uit beeld. En dan blijf ik een hele tijd uit beeld. Oeh, hey, die staat er het ook. Oh, daar ben ik weer. Achteruit een we dan lekker roze komen. Om alle haartjes uit te krijgen en de veiligheid en het is goed voor de doorbloeding mijn mooie net geknipte maan zie je ook uh, allemaal rachtpotjes in oh, dat is lekker. Oh. dan gaan we het even versnellen mijn mooie poetskunsten hier komt een aankondiging ik heb 3120 volgers Yay! Woehoe. Ik heb happy dance. Ja, wel even een happy dance. Ja, uh, soms wat gekkigheid kan er ook nog wat doorheen. Dan gaan we het weer verder doorspoelen. Dan gaat het dekje erop. Dan krijg ik een melding binnen. Ik vertel vandaag heel veel zinnige dingen, dus. Uh, <laughs> De vloer er ook bij. want Ik hou van de koning, dus ik vind dat ik kan. <coughs> Single leg ik altijd van tevoren even op dat ik meteen door kan met het zadel, dat het zadel er niet af kan vallen. Weer knuffelen. Niet dat het zadel er zo snel afvalt, maar dat geeft me een veiliger gevoel. Dan leggen we het zadel erop. Gelijk een op de hals omdat ik een brave pony vind, want dus ze bleef ik vandaag heel erg goed staan. Ook weer een knuffel. Als ik ook nog meedoen aan de voice, als mijn paardrijcarrière niks wordt, dan heb ik voor mijn dressuurzadel en mijn springzadel verschillende kleuren beugels. En dan niet verschillende kleuren beugels, maar verschillende kleuren beugelriemen, waardoor ik de beugels moet omwisselen. Want ik wil graag veiligheidsbeugels hebben, waardoor ik die uh, doe omwisselen. Dus die ga ik dan omwisselen en dat is altijd weer even uh, kijken hoe dat moet. Want die beugels, de beugelriemen, die zitten anders in elkaar dan andere beugels. Dus dan is het altijd even kijken hoe dat moet. Dan uh, er zit er wel een klein stukje tussen dat wat dikker is, waardoor ik soms het harder moet trekken. Maar... Dan doe ik ze ook nog op de goede maat alvast. Dan doe ik daarna weer een veiligheidsdingetje op. Wat ga ik nu doen? Ja, het veiligheidsdingetje op. En uh, die schuift dan helemaal door naar het gespje. En dan kijk ik. Oh, niet in dit Dan kijk ik welke kant het is. En dan klik ik hem vervolgens vast aan de zadel. En dan gaan we nu verder met hoofdstel. Ga ik eerst teugels over haar hals heen. En dan hoofdstel. Blondie is heel makkelijk met hoofdstel in doen. Dus die pakt altijd hetzelfde bitje vast. Ja. Dan doe ik oren goed. Voorpluk goed. Dan maak ik de riempjes vast. Dan maak ik met de keelriem. Daarna de neusriem en dan de sperring. Bij de neusriem moet ik altijd wel even kijken of die aan de andere kant goed zit. Dus daar kijk ik nu even naar. Dan maak ik hem vast. Trouwens, ik hou ook mijn beugels van de zaal af. Omdat... Ik anders te snel mijn zadel beschadigd en dat vind ik gewoon best wel een zonde. Want ik wil graag zo lang mogelijk met mijn zadel doen. Je maakt nu het laatste riempje vast. Blondie komt dan altijd weer knuffelen. Blondie houdt heel veel van knuffelen dus. <lacht> nu zijn we alweer bijna klaar met deze hele mooie poetsenroutine. Op zadel en poetsenroutine. De front ging nog even goed. Ik zit wel heel vol op mijn Apple Watch. Dit was mijn poetsroutine. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei doei!